experimenteer. Dat is waar het eigenlijk begint. We wijken voor Facebook en Instagram wel iets af, omdat er gewoon net weer een andere doelgroep zit. We zijn de 35.000 subscribers gepasseerd. Wij willen gewoon zijn waar onze leden zijn. Maak een vaste programmering en zorg dat je stabiel aanwezig bent. Blijf echt dicht bij je merk. We zijn nu meer aan het kijken naar hoe je uh, de groepen uh, uh, 18 tot 35 kunt bereiken. Onze vaste programmering... Is niet duur. Als je het echt goed aan wil pakken, heb je gewoon best wel veel mensen nodig. Ik denk dat dat uiteindelijk uh, uh, slimmer is om, dat, om okay. dat bij een bureau neer te leggen. Van harte welkom bij een nieuwe video op 7D-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Uh, welkom bij de serie The Future of YouTube. Uh, waarin ik uh, praat uh, over uh, YouTube en over online video en over online videostrategie bij merken en bij organisaties. Hoe zetten zij uh, YouTube als kanaal in en hoe gaan zij om met uh, online video? Uh, en deze serie die maak ik samen met mijn vrienden van Team 5pm. Uh, en bij mij het gast, ja wie kent het merk niet, uh, ANWB, uh, in de persoon van Francine Bout. Francine, van harte welkom. Dankjewel. Hoe gaat het ANWB? Nou, volgens mij hartstikke goed. Ja? Ja, we rijden nog steeds rond en uh, we hebben het naar ons zin. We ja. hebben inmiddels bijna 5 miljoen leden, dus dat is best wel veel. Dat is veel, hè? Ja, heel veel. Merk je niet dat auto's steeds beter worden, dat jullie minder nodig zijn eigenlijk? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, hè? nee zelfs uh, tijdens een pandemie liep eigenlijk de pech... Niet echt terug. Oh nee, serieus? Nee, nee, heel eventjes toen echt niemand de weg op ja, ging. Maar daarna, maar daarna uh, kwam het gewoon weer op. Nee bon. hoor, we, hebben niet, uh, we hoeven ons niet te vervelen. Oké, okay, maar jij bent niet bezig met de wegenwachten en met auto's repareren toch? Nee, nee je wel bent, heel leuk. Ja, maar... Je, maar je bent online video manager hè? Ja. Wat doet die binnen ANWB? Uh, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alle videocontent binnen de ANWB uh, op de owned kanalen. Dus zeg maar de commercials doe ik niet. Nee? Maar verder, alle videocontent die je overal ziet online, daar ben ik uh, verantwoordelijk voor. Okay, en jullie zien YouTube ook als een Owned-kanaal, alhoewel, het natuurlijk technisch ja, zo, ja, owned niet Ja, niet helemaal, is, maar, maar het, het, is, het is iets waar we dus niet op hoeven in te kopen. Nee, precies. Dus ja. geen peet. Ja. Uh, en hoe is dat georganiseerd binnen AWB? Dus waar, waar zit jij? Hoe groot is je team? Uh, hoe werkt dat? Uh, ik uh, val uh, onder de afdeling uh, Corporate Communicatie en mijn team uh, bestaat uit mij. Nee, ben je echt, ja, Lone Ranger? Nee, ja, eigenlijk wel. Uh, ik werk wel samen met mijn collega's Paul en Esther. Die, die zijn van uh, de, de social kanalen. Dus die helpen natuurlijk wel, want zij beheren dan echt Facebook en Instagram. Maar echt ja. voor het maken van video. Ja, dat team, dat ben ik. Ah, eenzaam? Nee, dat valt wel mee. Ja? ja, want ik moet met zoveel mensen samenwerken in zo'n grote organisatie. Het is nooit eenzaam. Ik werk natuurlijk ook met leuke bureaus samen. Ja. Uh, die mij helpen bij de productie van de zoals alle video content. Zoals 5PM. Ja, ja, ja, en ja, zo uh, uh, ja, ja. nog een aantal. Ja, met meer merk je met meerdere bureaus samen? Uh, ja, ik werk ook met Awesome Originals heel veel samen en met June ook wel. Okay. Uh, voor echt de, de productie van videocontent. Ja. Uh, um, ja, 5pm dus is het leukste bureau. Hè? Als, je nu, als je nu zegt je, geen ja, dan daar mag ik het in de bank. Da, uit. Daar doe ik geen uitspraken oh, ach, zeker. over. Hey, luister, is, is, de, is de online videostrategie van AWB, is die te, te, te behappen door één persoon? Het is best wel veel. Ja. Um, ja, het is best veel. Maar het is, het is te behappen. Ja, ik zit hier nog en volgens mij kan ik nog lachen. Dus het, ja, is, ja. het, het is zeker te doen. Uh, maar. Misschien over de lange termijn als we nog meer willen... en nog meer willen groeien. Uh, uh, en als er in de toekomst misschien nog andere kanalen bij komen... die we ook wat mee willen gaan doen. Zoals? Ja. Ons, nou ja... Een, bijvoorbeeld een TikTok of iets anders, ja, ja. Uh, het nieuwe TikTok, dan uh, is één persoon misschien wat weinig. Ja, ja. Er komen natuurlijk altijd kanalen bij. Zeker. Hey, kun je de strategie uh, kun je maar eens omschrijven? Wat doen jullie met video en waarom? En hoe ziet die strategie eruit? Nou, we we ja? hebben zeg maar een vaste programmering uh, uh, iedere week, dus we hebben uh, iedere vrijdag een auto review. Ja. En iedere zaterdag en soms ook iedere zondag een, uh, een Wegenwachtvlog. En daaromheen uh, proberen we soms uh, in het kader van bepaalde campagnes. We hebben natuurlijk altijd wel een campagne lopen. Mm -hmm. uh, um, echt uh, daarbij passende uh, conform YouTube geldende regels video's te maken. En anders uh, videoseries waarvan we denken, nou dit vinden mensen leuk om Pas te gaat zien. gaat Gert de wasstraat van Gert bijvoorbeeld ja, ja. ja. <laughs> nou ja mensen kijken gewoon je ziet dat mensen heel erg van car detailing houden Zie je van? daar car detailing Card-detailing? Car detailing? Ja, als je daar op, uh, op YouTube op zoekt, dan val je in zo'n ongelooflijk gat... waar je nou, de komende dagen niet meer uitkomt. Nee, dan kom je in een bubbel terecht. Nou ja, gewoon... Maar wat is men... car detailing dan? Car detailing is echt tot op de punt komma nauwkeurig... je auto helemaal spiksplinternieuw maken. Huh? <lacht> dus dat is met kleine kwastjes in je, alle roostertjes. Ja, ja ik, ik is... zag hem met een tandenborsteltje in de weer, ja. Nou ja, maar in de wasstraat van Gert is het nog een beetje... zeg maar, voor, voor Jan, Piet en Klaas, zeg ja. maar, hoe om het... Uh, om het even zo te zeggen. Maar car detailing is echt, dat, dat is, dan moet je er echt helemaal in duiken. En dan moet je dan heb je overal spreetjes en dingen, dan ben je gewoon met één, dat zijn ook video's van een uur. Hmm, voor, de, voor, de, voor de liefhebbers. Voor de liefhebbers, nou ja, ja dat uh, zijn wel een paar miljoen liefhebbers, ja. ja uh, zeker. Uh, maar waar, op wie richten jullie je? Met je uh, want even, even voor duidelijkheid, is jullie online video strategie uh, synoniem aan een YouTube strategie? Is dat hetzelfde? Oftewel, ja, ja. Ja, dus de, nou, we, we, we wijken voor Facebook en Instagram wel iets af, omdat er gewoon net weer een andere doelgroep zit. Dus ja. we maken ook andere uh, deliverables daarvoor, uh -huh. uh, maar vaak wel van, de, van dezelfde serie, maar dan, dan monteren we het net anders. Uh -huh. uh, en waar we ons op YouTube op richten is eigenlijk, ja, we sluiten niemand uit, maar het is in principe... Tot 45 proberen we op te richten. maar niet, zeg maar, nou niet, niet meer maar, maar niet uitsluit. Maar niet al te jong. Want ja, we zijn gewoon niet voor, niet voor kinderen en voor echte uh, pubers. Tot... En boven de 45, dan is, boeit het ook niet meer. Nou ja, daar, daar is, je ziet gewoon dat vaak jonge mensen of jongere mensen die nemen het voortouw. En, en de wat ouderen volgen dan vanzelf. Oh, zo erg. Dit is zo confronterend. Dit, dat je gewoon buiten de doelgroep valt. Nou ja, Echt, ik weet de... hoe lang ik al lid ben. Ik ga het vandaag nog opzeggen. Zoek het uit. Dat hey, is goed. Ja. <laughs> Succes hey. als je pech hebt. Ja. <laughs> hey, um. Uh, hoeveel, beschrijf eens even wat jullie... Bereik, wat, want wat, wat bereiken jullie met YouTube op dit moment? Hoe, wat is de status ongeveer? Kun je daar iets van zeggen? Ze hebben hoe, hoe bedoel groot, je hoor. bereiken nou, qua zeg maar cijfers? Wat, wat doet een videootje een beetje qua cijfers? Hoeveel abonnees hebben uh, jullie? We zitten nu, geloof ik... We zijn de 35.000 subscribers gepasseerd. Okay. We zijn best wel de afgelopen jaren... Uh, uh, de afgelopen 2, twee, 2,5 twee, twee, twee jaar zijn we best wel gegroeid. Uh -huh. uh, toen ik begon bij AMB zaten we op de... 5.000 subscribers, dus nou ja, we, we, we gaan steady omhoog ja. en we, zijn, we hebben daar ook best wel een ambitie op liggen. Mm -hmm. uh, we publiceren, laten we zeggen, tussen de drie en vijf video's per week. Okay. Uh, en wat doet een video gemiddeld? Ja, dat is, dat is echt wisselend. Frucureerd, maar hè? La, Ja, laten we het, uh, zeg maar, de vaste programmering doet het, nou ja, in de eerste 48 uur... Laten we zeggen, 12.000 views of zoiets. Ja, precies, en uh, de, Dat geldt dan dus voor de Wegenwacht-vlogs en de, Wegenwacht de uh, uh, auto-reviews. En ja, vaak moet je met nieuwe series, moet je credits opbouwen. Maar laten we zeggen dat die dan binnen 48 uur 8.000 views. Als we, er, als we het helemaal niet pushen. Um. En een uh, uh, paar vragen. Je zegt als je niet pusht, jullie pushen ook. Soms. Oké, okay, hoe doe ja. je dat? Uh, we doen het meestal uh, um, um, op, met Discovery Ads. We willen echt okay. wegblijven van het agressieve, uh, pre-roll-achtige. Uh, Discovery ja. ads die, die is hier aan de rechterkant zeg maar. Die zie hier aan de rechterkant, ah, of die staan tussen je aanbevolen video's. Of, uh, okay. We willen echt dat mensen vanuit hun eigen motivatie uh, uh, op de video's klikken. We hebben ook eigenlijk geen uh, ads lopen op het kanaal zelf. Uh -huh. um, Die dus, dus, rolls hebben jullie uitstaan, de monetarisation. Ja, allem, on, all, het staat allemaal uit. Oké, okay. want wat is jullie doel met het YouTube-kanaal? Ons doel is eigenlijk, dat is, dat is een, eigenlijk een breder AMB doel wij willen gewoon zijn waar onze leden zijn. Dus we hebben 5 miljoen leden. Um, en als zij op Facebook zijn, dan zijn wij daar. En als wij op, we vinden het gewoon bij het merk horen om aanwezig te zijn waar onze leden zijn. En het doel is, ja, het is niet per se dat we we kunnen er geen niet echt geld mee verdienen. Dat hoeft ook niet, want daar hebben we andere dingen voor. Maar we willen mensen informeren, inspireren en entertainen. En wat mag dat dan kosten? Ik bedoel, want het kan me voorstellen dat ja, want dat klinkt leuk, maar als je nou morgen niet doet. Hoe bedoel je, wat mag het YouTube, kosten per, nou ja, per wat, video? Wat, ja, hoe belangrijk is het YouTube kanaal? Nou ja, uh, er zijn belangrijkere dingen natuurlijk. Ja. Uh, het, is, het, is nooit, het is niet een keuze tussen mensen met pech helpen of een YouTube video maken. Mm. Uh, maar er is, er is zeker wel budget geallokeerd. En uh, je begint, ik begin nu ook wel te zien dat bij ons intern... Uh, de verschillende businesslines um, ook het belang van het kanaal inzien. Ja. Dus daar ook uh, uh, um, ja, in, in willen investeren. Omdat het gewoon een manier is om op een leuke manier het over je product te hebben of uh, uh, door uh, uit te zoeken waar mensen op zoeken, wat gerelateerd is aan jouw product, terwijl ja. op deze manier, op een, op een natuurlijke manier te treffen. Want hoe bepalen jullie wat uh, voor content leuk is op jullie YouTube-kanaal? Hoe bepaal je welke formats je doet of welke series je doet? Waar baseer je dat op? We, we baseren dat nou ja, op uh, de, het feit dat we er gewoon op zoeken en dat we er onderzoek naar doen. Ja. Um, dat we bepaalde dingen bemerken zoals ook over dat car detailing zo van hé, hey, dit is een dit is een enorm grote community wij verkopen die producten we hebben een uh, een presentator gert die dit als zijn hobby doet ja, uh, we, ja dus dan is die zeg maar een, een en een en is twee uh, laten we daar gewoon mee experimenteren en je ziet dan dus ook dat dat um, werkt en dat mensen dat dat het gewaardeerd wordt en dat het dat er naar gekeken wordt. Hebben jullie de commerciële doel? Want ik kan me ook voorstellen dat je e-commerce aan koppelt. Je zegt net zo even van. Doen we nog niet heel erg op dit hmm. moment. Maar nee. ook niet van plan. Nou, kijk, op termijn misschien wel, maar kijk, we hebben best wel veel producten uh -huh. waarbij je, um, zoals een, een weegwacht op moment, dat ja. is niet een paar sokken. Dus je kan. Het, het, het is best een kosteninvestering voor mensen. Dus we, ja. zeg maar, waar we natuurlijk aandacht willen besteden aan dat er dat wegenwachter is en dat het een fantastische service is. En uh, um, dat het uh, hele sympathieke voornamelijk mannen zijn die, die je komen helpen. En die je uh, overal een antwoord op hebben. Helden zijn het. Uh, ja, ja, gele helden. Ja. Um, ja, het, hebben we gewoon andere manieren om uh, uh, um, ja, weegwachtabonnementen um, te, te slijten. Is, nee, om ik vraag, te ik zeggen. vraag het omdat ik me afvraag hoe meet je het succes uh, van We meten het succes omdat we gewoon kijken naar de groei van het kanaal en het organisch bereik en uh, de, de waardering die mensen uitspreken. Dat, ja. dat is wat we eruit halen. Ja. Wat zijn jouw lessen uh, tot nu toe die je geleerd hebt uh, als merk? Jullie zijn een breed consumentenmerk, hè? Ja. een merk van iedereen. Ja. Uh, dus daar zijn er meer van in Nederland, zeg maar. Uh, Zoals? Er zijn Hema. Ja, maar, maar zijn die zo breed qua wat ze verkopen? Ja, zeg, ik stel je de vragen. Ga je nou een oh. keer omdraaien? Nee, wat, wat ik wil vragen. Pardon? Na, wat ik, nee, maar <laughs> niet, Apart bij nee, Wat ik wil weten is, wat, wat kunnen andere bedrijven, of voor mij wat andere bedrijven, niet eens zo breed zijn. Maar wat kunnen consumenten, merken die met consumenten bezig zijn, wat kunnen ze leren wiens core business het niet is om video te maken? Want dat zijn jullie ja. uh, niet. Nee. Wat zijn de lessen die jij geleerd hebt uh, uh, vanuit AWB? Eén experimenteer. Dat is waar het eigenlijk begint. Ik bedoel, je kan alles helemaal uh, um, dood analyseren met cijfers, maar ja. je weet het eigenlijk pas als je begint. Ja. Um, ja maak een vaste programmering. Als je eenmaal iets hebt gevonden waar mensen op aanslaan, maak een vaste programmering en zorg dat je stabiel aanwezig bent. Ja. Uh, Veegewacht vlogs, daar hebben we er inmiddels, nou, um, geloof bij elkaar iets van 500 van. Mm -hmm. Uh, dat is gewoon iets wat een, wat een lange adem nodig heeft gehad. En wat al best wel een aantal jaar loopt. Maar inmiddels is het een soort vaste waarde. En uh, uh, zie je dat mensen het letterlijk klaar gaan zitten op zaterdagochtend om tien uur. Omdat er dan weer een nieuwe weegwachtvlog komt. Maar, de, maar daar doe je het voor. Ja, ja. ritme en regelmaat dus. Uh, ja, ritme en regelmaat. En ja. Um, um, ja. blijf echt dicht bij je merk. Dus ga niet allemaal dingen doen omdat het kliks uh, oplevert of views mm. of dat soort dingen mm. want dat hou je niet vol mm. en mensen mensen trappen daar ook niet in die die pikken dat niet nee. en de, de veranderen doelgroepen is er, hoe was dat binnen AMB? Want ik kan me voorstellen dat jullie een tijdje geleden een ander soort doelgroep hadden dan dat jullie nu hebben of voor die of hoe, hoe werkt dat ja we zijn we, het was altijd wat ouder uh, maar je merkt nu wel dat er um, nou ja, ook, ook omdat we nu richting de 5 miljoen leden gaan. Je, je hebt op een gegeven moment is een bepaalde doelgroep. Ja, als je alle autobezitters van de, uit, uit een bepaalde leeftijd hebt, dan moet je wel een beetje gaan verschuiven. Ook ja. omdat je. Ja, ik vind het natuurlijk gewoon nog steeds groeien. Dus, ja. dus de, de doelgroep is wel iets aan het verjongen. We zijn nu mm. meer aan het kijken naar hoe je uh, de groepen uh, uh, 18 tot 35 kunt bereiken. Uh, hoe we die kunnen overtuigen van de producten. Um, dus daar, ja, het, het verschuift wel degelijk, ja. Is het duur? Om een, oh, is het duur? Ja. Ik, bedoel, ik, ben, ik kan me voorstellen dat Merri zit te kijken, ik heb ook naar jullie YouTube kanaal, het ziet er professioneel uit, weet je wel. En uh, zijn mooie filmpjes, goede ja. video's. is dat nou, Televisie maken was ooit zeg maar, alleen voor de televisiebedrijven, ja. dat was echt hartstikke duur, nu doen jullie het gewoon allemaal zelf. Um, ja, dat ligt eraan. Kijk, we maken best wel onderscheid tussen, uh, zeg maar onze vaste programmering is niet duur. Um, een wegenwachtvlog. Nou ja, die monteer ik en die wordt gevlogd door een wegenwacht. Ja, jij, jij doet alles. Dus en, ja. Dus, ja. Nou ja, niet, ja, ik doe niet echt al, maar dat, nee. dat doe ik dan toevallig ja. wel. Dus dat is, dat, dat is in principe, nou ja, laten we zeggen, gratis. Ja, ja precies. Um, uh, en de, ja, de, de, de auto-reviews die dus ze bedoelt klein geld zeg maar het zijn geen productiebudget. nee maar dan echt en maar de heroes die we doen zoals een weegwacht onderzoekt ja dat is best wel duur wat noem je heroes dat het hero content is hero content lang met alles erop en eraan ja het is wel een investering ja want kun je er iets over zeggen wat jullie per jaar spenderen aan eigen content is dat tienduizenden is dat meer dan een ton is dat tonnen ja is wel meer dan een ton wel meer dan een ton maar ook niet echt vele tonnen als je met 5 pm ja. werkt ik natuurlijk al aan, natuurlijk. ja, ja, nee, ja, ja, dat is waar. Dan ik... dat wil ik ook even aan, Nee, het Het is het, is tonnen, ja, ja. En uh, maar ja. daar moet wel ook bij gezegd worden dat we, dus, die video-content ook vaak voor Facebook en voor Instagram ja, precies. gebruiken, ja. dus. Um, Um, ja, het video maken is over het algemeen ja. gewoon duurder dan een plat plaatje. Ja, snap ik, maar als uh, je met een televisiecommercial. Ja, nee, da ja, de... daarbij vergeleken is het, is het heel goedkoop. Ja, hey, en de, de laatste les die ik van je wil weten is wanneer kies je. Want je hebt een aantal bureaus. Ja. Uh, en ik ben een merk, zit te kijken. ik twijfel een beetje, moet ik het nou zelf doen? Moet ik het uitbesteden? Wat is de reden waarom je met een bureau als 5pm bijvoorbeeld uh, gaat samenwerken? Um, ik denk dat je. Um je kan best veel zelf doen, zeker in het begin. Ja. Um, um, maar ik denk dat je bureaus erbij wil hebben uh, om je te helpen met bijvoorbeeld de productie van video's. Omdat het gewoon, als je het echt goed aan wil pakken, heb je gewoon best wel veel mensen nodig. Ja. Um, je, voor echt een goede videoproductie heb je, uh, om te beginnen, een goede cameraman, geluidsman. Een ja, producer. En, en ja, en, dus ja, dan, dan ga ook... je al die mensen aannemen. Ja, dat, uh, kan. dat kan je doen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk uh, uh, slimmer is om, dat, om okay. dat bij een bureau neer te leggen. Waarbij dan de centrale regie wel bij jullie ligt in ja. de persoon van jou. Ja. ja. ja. Oké, okay. plannen voor volgend jaar? Nee. Nee, nee. Maak je geen plannen <laughs> voor volgend jaar. Nou, um, er, zijn, er liggen wel wat plannen natuurlijk, maar ja. dat is vooral, kijk, we hebben gewoon een contentstrategie en een bredere merkstrategie en een campagne en daar hangen we het aan op. En mm. um, ja, die plannen zijn nog niet rond voor volgend jaar, dus nee. um, ik kan wel allerlei dingen gaan bedenken samen met mijn, uh, met mijn teamgenoten. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat het aansluit bij een bredere merkstrategie. Ja, ik snap het. Mag ik je danken voor de insights? Francisca, leuke gast. Als jij. Dankjewel, <laughs> vond ik tenminste. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken naar deze video. Als je hebt geluisterd naar de podcast, dan heb je ja, het videogedeelte gemist. Uh, maar dan heb je lekker zitten luisteren, uh, hoop ik. Dankjewel daarvoor. En uh, nou, voor de allerlaatste keer dan, uh, Team 5pm, dankjewel voor het uh, medemaar mogelijk maken van deze prachtige serie, The Future of YouTube. hoi